Basketballer Roos Koopmans, die speelt voor de Eredivisie, laat weten dat ook topsporters zoals zij zichzelf rust moeten gunnen. Hoe ik probeer ik op te lossen dat ik problemen krijg? doe ik vooral door veel kracht naast het basketbal te doen. Dus bijvoorbeeld voor mijn rug train ik heel veel mijn buikspieren en mijn koor, omdat ik daar anders heel erg last van krijg. Dus... Uh... Dat is een, een goede optie. En daarnaast is het ook gewoon veel rust nemen. Als je voelt dat je lichaam uh, moe is, dan moet je gewoon rust nemen. Dan moet je gewoon een training overslaan. Want anders ga je zelf alleen maar steeds verder uh, pijn doen en blesseren. En dat uh, gaat niet ten goede van je spel. Uh, ik merk wel dat uh, al het uh, trainen mijn lichaam belast. Ik heb vooral uh, last van een zwakke rug. Uh, dus dat merk je wel als ik uh, meerdere keren train per week. Als er zware week is geweest, bijvoorbeeld voor finales, dan train je veel. En dan heb je zware wedstrijden. Dan merk ik dat ik gewoon heel moe word. Jezelf rust gunnen als sporter is dus erg belangrijk. Maar een goede prestatie gaat bij velen nog steeds voor. Cardioloog Menno Baars vertelt hoe dit samen gaat met veiligheid voor de gezondheid. Wij kunnen tegenwoordig, en ik vind ook dat het heel belangrijk is om te doen, topsporters eh, preventief screenen. Die topsporters zetten we dan op een inspanningstest en dan kun je kijken van wat gebeurt er met het hart en hoe kan het hart het aan. Daarnaast kun je een ECG maken, je kunt een echo maken om te kijken of het hartspier niet verdikt is. En tenslotte nemen we natuurlijk een hele vragenlijst door om te kijken of er kans is of risico is op erfelijke hartziekten. Sporters kunnen zelf ook heel veel doen. Wat heel belangrijk is, dat je goed oplet. Dat een sporter weet van als ik zoveel vraag van mijn lichaam en er treden bijvoorbeeld hartkloppingen op, met name bij forse inspanningen, dan kan dat een teken aan de wand zijn. Of als je druk op de borst krijgt bij inspanning, is dat ook een teken aan de wand om je nog eens goed te laten onderzoeken bij een cardioloog.